Ik heb hier de Essential c CD Moisture. Dit is een dagcreme met factor 30. Het verheldert de huid heel erg mooi. En er zit ook enorm veel antioxidanten in. Want het is dus ook echt de huid heel mooi hersteld. Verhelderd. Afvalstoffen worden ook mooi afgevoerd. Dus het heeft ook een heel erg mooie verhelderende werking. Met vitamine C, wat hier dus ook bij zit. Dus ook al is het winter nog steeds goed beschermd tegen de zon. Waardoor je dus minder pigmentvlekjes krijgt en er dus een hele mooie stralende huid van krijgt. Dus dit is echt een heel fijn product mocht je je huidbarrière willen versterken.